De bouwsteen mobilisatie is voor jou als sociaal-cultureel werker waarschijnlijk een kolfje naar jouw hand. Hier staan immers mensen centraal. Politiserend werken binnen een sociaal-culturele context doe je niet alleen. Het werken met een groep biedt meerwaarde voor je proces op verschillende vlakken. Het zal de betrokkenheid verhogen, Mensen krijgen zo grip op de eigen situatie en op het engagement om mee te doen. Het verhoogt ook de kwaliteit van je dossier. De inhoud is immers gebaseerd op concrete ervaringen. Je vergroot ook de legitimiteit van de beoogde verandering. En je creëert een groter draagvlak en dus een grotere machtsbasis. Geen mens is gelijk en de trigger om deel te nemen is voor iedereen verschillend. Als je mensen wil meekrijgen, moet je dus rekening houden met deze motivatiemix. Sommigen stappen in omdat het leuk is. Anderen, omdat ze vinden dat ze hiermee het goede doen. Of omdat het hen net iets oplevert. Dit kan persoonlijk zijn, dit kan iets geldelijk zijn. En vaak zoekt iemand een beetje van dit alles. Je kan gebruik maken van de AAA om politiseren met groepen te structureren. AAA staat hier voor de AGEERgroep, zij overschouwt het geheel en is bezig met de strategie, de actiegroep, die speelt kort op de bal en voert de acties uit, en de achterban. De achterban bestaat uit supporters en eventuele invallers. De macht van het getal is hier belangrijk. En deze groep moet jij op belangrijke momenten gemobiliseerd krijgen. Zorg hierbij voor vele laagdrempelige toegangspoorten. Zorg ervoor dat elke groep dynamisch en open blijft. Zorg dat mensen voelen dat ze het verschil kunnen maken. En laat mensen eigenaarschap opnemen en vier samen deelsuccessen. Een veel voorkomende valkuil is mensen enkel betrekken bij het verzamelen van informatie en het actievoeren. Vaak krijg je hen daarom niet gemobiliseerd. Ze voelen immers zich geen mede-eigenaar. Als praktijkwerker ten slotte ben je van vele markten thuis. Om mensen te mobiliseren switch je behendig tussen verschillende rollen. Als groepswerker hou je van afstemmen, samen bepalen, terugkoppelen, leerkansen bieden, vertrouwen. De brugfiguur daarentegen bemiddelt tussen groep en beleid of andere actoren. Als belangenbehartiger breng je ervaringen en kwesties over naar het beleid. En in de rol van facilitator treedt de groep volledig op de voorgrond en pakt die het heft in handen. Jij ondersteunt waar nodig. En tenslotte treed je af en toe op als regisseur.